Ik ben Ralf Meulenbroeks en vandaag ben ik op Tilburg University om met rector Wim van der Donk te praten over het academisch leraarschap. Kijk! Welkom, Hallo. welkom. Hey. Goedemorgen. Fijn dat we hier mogen zijn, in deze ongelooflijk mooie zaal in Q. Ja. In Wie was nou jouw grote voorbeeld op de middelbare school? Ik heb er echt een paar. Van uh, Kouwenhoven die economie deed. Ja. De passie dat hij, ik geloof, in de laatste vijf minuten nog aan een nieuw hoofdstuk begon. Ik dacht van door, <laughs> ja. Maar ook mijn docent ja. Frans, uh, liefde voor taal, maar ook wetenschap. Hij promoveerde in de tijd dat wij les van hem hadden. Dat was toen destijds eigenlijk... Normaal. niet normaal, hè? Ja, promoveren. Ja. En het was ook helemaal niet gek om na je docentschap... ...weer in de academie terecht te gaan, dat was een... ja. Nee, misschien is dat wel iets wat we weer zouden moeten nastreven. Want ik geloof echt dat, dat het vonkje bij mij, hè, om, om, om te realiseren dat wat er in een boek staat... ...dat er altijd nog een andere opinie mogelijk is, of nieuw onderzoek, of nieuwe inzichten. Uh, nou, als wij een bijdrage kunnen leveren om opnieuw het belang hè, van academisch gevormde docenten in het middelbaar onderwijs... ...investeren in je docenten is investeren in de toekomst van je samenleving. Heb je nog andere dingen die zeggen, van, nou, dat is echt typisch iets wat bij een academisch docent hoort? Nou ja, dat je echt ook, laat ik zeggen, stevig een discipline beheerst. Een beetje liefde voor je vak. Ja. Van Mulken, ja, dat was een fantastische docent. Ja, daar werkte hij ook voor. Je, je, je had het wel uit je hoofd als zij zo gepassioneerd en enthousiast was om, om een beetje achterover te leunen. Dat, dat stond niet in het woordenboek. Je, je had de ereplicht om, om van dat onderwijs ook echt te genieten en je best te doen. En dan zijn we hier in die prachtige zaal in Cube. En ja. wat ik zo mooi vind, jullie hebben een prachtig. Alumnibeleid. beleid Iemand kan in deze zaal een, uh, een, een, een plaatje krijgen. Een eentje daarachter, dat staat op als je denkt dat onderwijs duur is, uh, proberen is onwetendheid. Hè? Dus uh, het idee dat je hier als het ware een boodschap achter kunt laten van wat je hier geleerd hebt voor al die jonge mensen die hier weer gaan zitten. Zoals ik terugkijk naar mijn docenten op de Middelbare School, kijken zij hopelijk terug op een hele fijne tijd hier in Tilburg, waar ook van dat soort inspirerende docenten in een iets ruimere klaslokaal dan, dan ze gewend waren op de Middelbare School. Nou, stel je voor, je, je, je er komt hier als student binnen, je ziet dat bordje ja. en je denkt inderdaad van hé, hey, wat raad je nou studenten aan die hier, die zo'n gedachte hebben. Ik wil iets met onderwijs doen. Als dat fonkje overgeslagen is, kunnen wij niet anders dan dat bevorderen en dat omvormen tot een echte vlam. We hebben een universitaire leraaropleiding. We hebben een Center for the Learning Sciences, om je ook echt te scholen in dat, in dat docentschap en dat leraarschap, wat zich natuurlijk ook voortdurend ontwikkelt. Docentschap is een roeping, in zekere zin ook. Je moet het ook ambiëren om dat te doen. Uh, en misschien moeten we het die mensen ook iets makkelijker maken. Maar als je als student dan zegt, ik, wil eens even, ik, wil eens, ik ben een bachelorstudent en ik, kan ik bijvoorbeeld een educatieve minor doen hier? Ja, we hebben minoren ja. uh, om, om dat te ontwikkelen en we hebben allerlei manieren om, om kennis te maken met dat lerarenvak. Hè. Dus uh, dat, dat, binnen elke school, elke faculteit, ja. zijn er mogelijkheden om dat te doen. Maar ja. dat motto wat ik straks zei, als je denkt dat onderwijs duur is, proberen is onwetendheid. Nou, ik denk dat de geschiedenis ons gelijk geeft dat we daar niet genoeg aan kunnen doen. Dat vind ik een hele mooie afsluiting van dit gesprek, Hartelijk dank voor je Graag tijd. Graag gedaan.